Hey mensen, prins Philip, de man van Queen Elisabeth, is op 99 jaar leeftijd overleden. Hij heeft een maand in het ziekenhuis gelegen. Hij is daar ook uitgekomen. Maar hij heeft dus niet overleefd. In de zin van dat hij niet 100 kon worden. Op 10 juni dit jaar zou hij 100 zijn geworden. Vanmorgen werd bekend... Dat Prins Philip is overleden. De reden is onbekend, maar hij heeft wel in het ziekenhuis gelegen aan een longaandoening. Verder heeft de koninklijke familie van Engeland op Twitter een mededeling geplaatst: En dat is: It is with deep sorrow that Her Majesty the Queen has announced that the death of her beloved husband is Royal Highness, Prins Philip, Duke of Edinburgh. Is Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. Dus het is dus bekendgemaakt uh, door het Koningshuis van Engeland dat uh, Prins Philip is overleden en dat hij in vrede is overleden. Queen Elizabeth zal sort er of kapot van zijn. Zij is 94 jaar en het is zo meestal van als oudere mensen die met elkaar een koppeltje waren, als de ene overlijdt dan kan de ander ook binnen een paar maanden gaan, en soms wel weken, maar niet jaren. Plus Filip is dus 99 jaar geworden en hij staat bekend als een man met zijn uitspraken en een aparte manier van humor. En nu kan ik erover nadenk, hij kan ook degene zijn geweest die dus heeft gezegd tegen prins Harry uh, over de dochter die ze krijgen, hij met Meghan Merkel, van is hij niet te donker. Misschien bedoelde hij dat op een grappige manier, maar hij is, is het verkeerd gevallen en is daarom prins Harry met Meghan Merkel uit de koninklijke familie gestapt. Veel over de koninklijke familie uit Engeland weet ik niet. Maar laat ik een stukje voorlezen over een artikel wat is geplaatst. De prins kwamte al langer met een slechte gezondheid. Hij werd half maart uit het ziekenhuis ontslagen na een verblijf van bijna een maand. Weinig beroemdheden stonden hun leven lang zo in de constante schijnwerpers. En tegelijkertijd ook zo in de schaduw als prins Philip. Er is ook netflix serie The Crown... En die lijkt best wel veel op het koninklijk huis zoals ze vroeger waren en nu waren. Ik heb het niet gezien, maar veel mensen die het hebben gekeken zien er veel gelijkenissen in terug. Anders dan koninklijke lotgenoten die daar frustraties aan overhielden, genoot prins Filip van zijn officiële rol en koesterde hij voldoende afleiding. Zijn leven stond ook bol van polo-wedstrijder van Racers, door hem gevlogen privéjets... Hij maakte er sowieso 5.000 qua vlieguren, exotische avonturen, jachtpartijen en er waren wat onbevestigde geruchten over een amarotieus slippertje. Voorop stond zijn toewijding aan de firm, de meest besproken Koninklijke Huis ter wereld, maar ook een miljardenonderneming van de Britse imago. Toen prins Philip in 2017 met pensioen ging, was hij de gewaardeerde beschermheer-president of erelid van meer. Dan 780 organisaties. In zijn functie uh, had hij 22.000 afspraken en vergaderingen, hield hij bijna 55.000 toespraken, schreef hij 14 boeken en maakte hij 637 buitenlandse reizen. De latere hertog van Ideburg werd geboren op 10 juni 1921 op Corfu. Hij was een lijn voor zowel de Griekse als de Deense troon, maar het liep, het liep allemaal anders. Zijn ouders vluchtten zijn geboorteland toen zijn oom Koning Constantijn daarna de oorlog met de Turken werd afgezet. Philippe groeide op in een deftige voorstad van Parijs, waar zijn ouders een villa leenden van een tante. De jongen bezag de Amerikaanse school. Zijn vier zussen trouwden Duitse prinsen en vertrokken. Vier van hen hadden connecties met nazi's. Filip's moeder werd niet vreemd en belandde in de inrichting. Zijn vader vertrok naar Monte Carlo. Met de Franse minares. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vochten takken van de familie zowel aan Duitse als aan Britse zijde. Philip zat in de Britse marine tijdens de slag om Creta. Met een ander Brits oorlogsschip was hij later in de baai van Tokio toen daar de Japanse overgave werd getekend. De dertienjarige Elisabeth, toen de tijd was, in die tijd al stapel geworden op haar vijf jaar oudere achter, achter, neef met wie ze correspondeerde. Twee trouwden in 1947 en zouden minstens zo veel besproken kinderen krijgen. Dus, dat wist ik ook niet, maar Elizabeth is dus getrouwd met haar achter achterneef, die dus prins Philip is. Tijdens het bezoek aan het Witte Huis was hij dus in gesprek geraakt met twee butlers. En normaal schenken de butlers een glas in, maar dit nou was het dus Philip die bij de butlers een glas inschonk. Hij maakte dus op zijn manier geintjes en hij heeft ook wel eens tegen Britse studenten in China gezegd Blijf niet te lang, anders krijg je spleetogen. Nou het kan niet anders dan dat Prins Philip dus de dochter van Meghan Merkel belachelijk heeft gemaakt op die manier met het geintje in zijn ogen van Is je dochter niet te donker? De geintjes die hij dus maakt af en toe, dat zorgt nog wel eens voor spanningen in een koninklijk huis in Engeland. Maar dat was zijn manier van praten en zijn manier van doen. Nou, laatste stukje. Met Elisabeth leefde hij een tijdje afgezonderd in Wintercastle, waar het pandemie buiten werd gehouden. Volgens ingewijden is de doek instrumenteel geweest voor het in houden van de firm. De crisis met Meghan zal daar door een jongere Philip in een actievere rol in kiem zijn gesmoord. Naar verluid was hij zeer aangedaan over het feit dat twee familieleden afstand, afstand namen van het koninklijk bedrijf. Het is een bedrijf. Met Elizabeth leefde hij een tijdje afgezonderd in windhoek waar de pandemie buiten werd gehouden. Volgens ingewijden is het natuurlijk instrumenteel geweest voor het verstand houden van de veer. De crisis met Meghan zou door een jongere Philip een actievere rol in de kiem zijn gesmoord. Na verluid was hij zeer aangedaan over het feit dat twee familieleden afstand namen van het koninklijk bedrijf. Een op, uh, een op, na, de een op naar zoon Andrew, die het dus van het Epstein-schandaal. Hij riskeert nog steeds juridische problemen vanwege zijn contacten met de veroordeelde zedenliquid Jeffrey Epstein. Kleinzoon Prins Harry en dienstvrouw Meghan hebben zich na Georgië laten uitschrijven als Royals en zijn geïmigreerd naar Canada. Ik dacht dat ze in Amerika woonden, maar ze waren eerst in Amerika en ze leven nu in Canada. Los daarvan had de prins, die niet bekend stond als een voorzichtige automobilist, voor controverseertje gezorgd door haar op. Uh, 97-jarige leeftijd een ongeluk te veroorzaken met zijn Range Rover. Het, leid, het incident leidde tot een debat over senioren achter de en tot controverse toen hoogbejaar de hoogbejaarde prins korte tijd later weer vooral deed, maar toen zonder veiligheidsgordel. Wat blijft is het beeld van een elegante type Britse verschijning vol humor die Elizabeth altijd terzijde stond. Bij een van zijn allerlaatste optredens pakte Philip alle aanwezigen. Weer eens in de gordroge opmerking. Voor u staat de meest ervaren plateauate onthuler ter wereld. En daarmee eindigen we Prins Philip. Tenminste, het onderwerp van deze video: Prins Philip. En of u hem nou mag of niet, deze grote eventjes. Oosterwest, thuisbest. Moge rust en vrede. Tot de volgende video. En uh, ik zou zeggen, tot later. Doei, doei.